Ja, er zijn al twee moeilijke momenten op de dag. Dat is net na de lunch en dat is de laatste presentatie. Dus ik ben al blij dat jullie hier zijn gebleven. Ik zag al wat mensen weglopen, maar ik vind het hartstikke fijn dat jullie er zijn. Um, mijn naam is Peter Bakker, uh, management track. Ik ga jullie wat bijbrengen over de invloed van geïntegreerd ontwerpen op je doorlooptijd. Daar gaan we ons mee bezighouden. Even heel kort, uh, Peter Bakker, uh, elektrotechnicus in hart en nieren, moet ik zeggen... Uh, uh, opleiding in chip design. We hebben wel die hele kleine, kleine zwarte gevalletjes, Al heel lang geleden. Maar mijn competentie ligt echt in het Electronic Design Automation. En daar begint het eigenlijk om je: uh, Electronic Design Automation. Als je kijkt naar Innofor, uh, oprichter van. Wij zijn partner van uh, Mentor. Mentor zit in het Electronic Design Automation. Maar Mentor is overgenomen door Siemens. En daar zie je gelijk dat Electronic Design Automation, Mechanical Design Automation, ja, die twee komen onder dezelfde naam samen. En dat geeft heel veel toegevoegde waarde. Dat is ook de reden dat we de samenwerking met Enginia opgezocht hebben en dat ik hier vandaag ook sta. Goed, steeds meer. Als we naar de producten, jullie ontwikkelen allemaal producten. Waarschijnlijk heel divers, maar gewoon eens om te kijken. Naar vroeger en nu. Uh, ja, we kennen die thermostaat denk ik wel aan de linkerkant. Maar aan de rechterkant zie je echt al een hele intelligente, intelligente versie. De slimme thermostaat. Een ander voorbeeld. Een, een auto zoals we die kennen. Maar aan de rechterkant zie je misschien dezelfde auto. Maar waarschijnlijk is die wel helemaal self-driving. Of al redelijk self-driving. Ja? Zoveel zie je niet het verschil. Ja, er zitten wat elektronische schermen in. Maar er zit heel veel innovatie in. Nou, als we kijken naar een stukje ontwikkeling, waar jullie ook mee bezig zijn. Misschien nog mensen met een tekentafel gewerkt. Dat doen we al lang niet meer. Ja, we zijn allemaal met uh, supermoderne tools bezig. Ja? Gewoon wat voorbeelden. En ook steeds meer. Als je kijkt naar de productopbouw, van welke disciplines heb je daar nou voor nodig? En dan ga ik ook terug in de tijd. Het werktuigbouw was natuurlijk het allereerste waar het mee begonnen is... Maar op een enig moment kwam de elektrotechniek bij en elektronica ongeveer in het jaar 1948 enig idee wat er toen gebeurd is. Nou, de Tweede Wereldoorlog was net afgelopen, maar niemand. De uitvinding van de transistor. Hey! Als we geen transistor hebben, dan hebben we geen elektronica. Dus dat is de eerste natuurlijk. En nu zie je in moderne chips zie je gewoon miljoenen transistoren zitten. Maar daar zie je dus dat uh, die ja, discipline zie je heel duidelijk opkomen. Nou, Zodra je het natuurlijk over elektronica hebt, heb je het over een microprocessor. Als je een microprocessor hebt, heb je het over software. Dus je kunt weer dedicated software uh, daarboven op zetten. En daar komt ook een nieuw gebied bij data, omdat we ook sensoren aan onze producten gaan toekennen. Die ja, komen sensoren, die gaan data verzamelen van je eigen product. Dat geeft nieuwe inzichten. Big data. Dus daar kun je trends in ontdekken. En met die trends kun je je product weer gaan innoveren. Belangrijk uh, gebied. Komt steeds meer en meer op. Twee, vier, vijf. Er is nog een zesde. Wie kan me zeggen wat die zesde is? Wat is de volgende stap? Sorry? Nee. nee. AI, inderdaad. Artificial uh, Intelligence. Want dat is eigenlijk de volgende stap, dat je zegt we creëren al data, maar we willen eigenlijk die data... De trends eruit halen en het systeem zelf maken. Zodat hij zelf kan innoveren. Goed, uh, management track. Ik wil jullie met een aantal trends uh, wil ik eigenlijk aangeven. Wat, uh, wat wij zien op het moment als je over electromechanical design praat. Er zijn er drie. Ik ga de, uh, gezien de tijd op eentje in. Ik wil ze toch even kort benoemen. Uh, ja, de klantenvraag wordt steeds, of, of, of is eigenlijk dusdanig dat de vraag is naar connected en customizable products. Daar ga ik zo meteen op in. Trend 2, we hebben allemaal met global competition te maken. Die zal alleen maar meer en meer worden. Dus we moeten heel, kijken van, heel goed kijken waar zit onze toegevoegde waarde in. Nou, toevallig, volgens mij van de week, was er een ranking waar Nederland staat qua innovatie. Enig idee, als je kijkt naar de wereldranglijst waar Nederland staat, als BV Nederland... Vier was het, ja, vier. En dat verbaasde me, of verbaasde me aan de ene kant niet, maar het is een, een superpositie. Ja? Alleen we moeten daar wel continu mee bezig zijn dat we dat ook kunnen vasthouden. Voor, voor, voor, voor mij persoonlijk was het nummer vijf, Zwitserland. Zeg ik, God, dat had ik niet verwacht dat Zwitserland daar zou staan. Kijk uh, en zoek het maar eens op. Uh, trend nummer drie. Ja, we hebben steeds meer en meer met wetgeving te maken, met regelgeving, compliance. Ja. Uh, dat doet wat voor ons product. Dus het kan best zijn als we een product voeren, dat op enig moment dat we überhaupt moeten innoveren... om aan dat soort wetgeving en regelgeving te voldoen. Goed, nogmaals, ik uh, wil op uh, nummertje 1 uh, wat meer ingaan. En uh, hier wat voorbeelden van uh, ja, verschillende industrieën waar producten zitten, producten ontwikkeld worden... waar je steeds meer en meer elektronica ziet. Ja, een mooi voorbeeld natuurlijk de auto-industrie... Ja, vijf van de zes nieuwe innovaties zijn elektrotechnisch gedreven. Ja, voor twee weken terug kondigde, en dat heb ik zelf ook gezien, eh, Tesla aan dat ze een Tesla V10 hebben. Er zijn geen tien cilinders. Zeker niet. Nee, het is de softwareversie. Tesla softwareversie 10. En er zit zoveel toegevoegde waarde weer in, zonder dat je een nieuwe auto krijgt. Nou, dat is een hele andere manier... Van je product naar de markt brengen. Vind ik altijd een mooi voorbeeld. Nou, er zijn wat meer uh, kwadranten. Ik wil er nog eentje uithalen. Uh, wat zien jullie thuis? Ik bedoel, als ik naar mijn eigen huis kijk, ik heb natuurlijk een router staan. Nou, ik denk nog niet eens zo lang geleden, misschien drie, vier jaar geleden, op die router. Nou, als je vier of vijf devices had zitten, dan was het veel. Ik heb gisteravond nog gekeken. Ik heb er veertig op zitten inmiddels. Veertig devices. Uh, Variërend van telefoons tot iPads... ...maar ook de muziek, hè, de geluidsboxen uh, zitten erop. Uh, ik heb mijn lampen erop zitten, noem maar op. En daar is het, is het eind nog lang niet zoek. Dus uh, als we kijken naar de waarde ...naar uh, electrical systems... ...dus als je gaat integreren, elektrisch en mechanisch design... ...dan is dit een, een survey die in 2018 is uitgevoerd... Nou, Gelukkig, het gaat niet terug, 0 en 1%. Maar je ziet wel dat uh, min of meer uh, twee derde zegt van het is minimaal hetzelfde, maar we krijgen toegevoegde waarde. Dus increasing moderately of increasing significantly. Met name die laatste 37% zegt dat er gewoon meer waarde in zit. Belangrijk om te weten. Um, maar we praten over increased complexity. Ja, steeds meer en meer. Als je kijkt over de laatste vijf, jaar, uh, vijf jaren, waar zitten de bottlenecks? Nummer één, ik denk dat we het allemaal weten. Hoe complexer het ontwerp wordt, uh, delay time to market. Ja, in principe is dat gewoon heel logisch. Ik voeg uh, uh, complexiteit toe. Ja, en als ik geen andere dingen verander in mijn organisatie of op de manier van ontwikkelen, dan weet ik één ding, dan heb ik waarschijnlijk ook meer tijd nodig om naar de markt te komen. Dus dat is echt een concern. Delayed time to market. Lost revenue daardoor, heeft natuurlijk direct met elkaar te maken. Ik ben even met de top drie bezig. En de derde, project, budget, overruns. Ja, als ik langer bezig ben, ja, ik heb waarschijnlijk wel een kostencalculatie op voorhand gemaakt. Maar ja, dan betekent dat ik uh, daar ook uitloop. Dus die drie hebben wel heel duidelijk met elkaar te maken. En het is mijn filosofie dat ik zeg van, als je complexiteit wil toevoegen dan betekent het dat op een gegeven moment je tot een inzicht moet komen dat je ook dingen daadwerkelijk moet veranderen. En dingen bedoel ik in de manier van samenwerken, in de manier van je processen, dat zul je moeten optimaliseren. Maar één ding is hartstikke helder, als we het op dezelfde manier blijven doen, betekent het dat je het dan met die drie te maken krijgt. Goed, even, even wat meer richting waar we natuurlijk mee bezig zijn, een uh, elektronica kant een uh, mechanica kant. Als je die wil gaan integreren, want daar hebben we het over, dan moet je ook beseffen van wat er overgestuurd wordt. Nou, in dit geval, de toegevoegde waarde van een stuk elektronica is connectiviteit. Ik ga even in, in, in de wereld van een mechanica zitten. Als ik daar een kabel trek, en ik kan die kabel ook echt tekenen in 3D, dat is perfect. Ik kan daar de lengte uithalen. Maar er zit verder geen enkele elektrische karakteristiek in die kabel. Het is eigenlijk een een plat ding, grafisch ding. Daar kan ik als elektrotechnicus kan ik daar helemaal niet mee uit de voeten. Nee, dat betekent dat ik, als ik naar de elektronica kant ga, dan moet ik echt een schema creëren. Dan kan ik echt connecties kan ik tekenen. Dat zie je hier ook, van één component naar een tweede component. Maar die connecties zijn ook echt connecties waar ik wat mee kan. Dus ik kan daar simulatie op loslaten. Ik kan dus gaan simuleren om te kijken of mijn circuit ook daadwerkelijk gaat functioneren. Dat is een hele sterke kracht. Maar dat wil ik natuurlijk niet straks in een prototype doen. Nee, dat wil ik nu op, op dit moment al doen. Dus vandaar dat die connectiviteit die wordt uh, van het ene domein naar het andere domein gezet. De lengte gaat heel duidelijk terug. Want lengte heb ik nodig. Lengte heeft natuurlijk invloed op, op, op signaalgedrag. Dat staat één op één. Staat dat uh, op elkaar. Goed, dus in, dit, in dat plaatje, vorige plaatje zag je heel duidelijk MCAT-ECAT collaboration. Ja, ik kan wel zeggen dat het mooi is, dat de tools leuk zijn, de kleurtjes zijn leuk, maar we doen het ergens voor. Nou, ook weer een survey in 2018. Als je kijkt naar de MCAT-ECAT collaboration, de samenwerking tussen een elektronica-engineer en een mechanische engineer, of zelfs uh, zeg maar afdelingen, dan is de uitkomst dat men toch zegt, uh, als ik meer naar rechts ga, van in ieder geval 11 tot 25 procent, of zelfs meer dan 25 procent, dat 40 procent... ...van de uh, ontwikkelaar zegt, hey, ik, uh, ik uh, ga tijd uh, sparen. Dus uh, ik heb uh, meer dan uh, 25% van mijn design time. Dat is, een, uh, dat is in mijn ogen een groot getal, als je een kwart uh, kunt, uh, kunt besparen. Goed, het was, of is even een inleiding. Uh, het is natuurlijk een heel mooi verhaal. Maar ik ben ook blij dat ik kan zeggen, van, om toch even wat praktisch te laten zien... Dat uh, de tools, die zijn er. Ja, je zult naar je organisatie moeten kijken, naar je processen, naar de mensen. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Maar automatisering stond als laatste stapje. Maar ik ben wel blij dat die automatisering er inmiddels is. Dus er is geen enkele reden voor jullie om daar niet naar te kijken hoe ik mijn processen of met mensen kan veranderen. Uh, dit is het hele portfolio inmiddels van uh, Solid Edge. In het midden uh, electrical design. Uh, sorry, in midden de... de uh, een aan linkse. En als ik daar inzoom, dit zijn uh, tools, proven tools door een acquisitie verkregen binnen het uh, uh, Siemens uh, portfolio. Um, ik ga nog even terug. Um, er zitten een aantal tools in. In mijn eerdere presentatie voor de engineers heb ik heel duidelijk aangegeven welke tools uh, er waren, uh, er zijn, moet ik zeggen. Uh, dat gaat nu te ver. Maar ik wil jullie toch even een kort filmpje laten zien, zodat je de interactie ziet tussen een mechanica, uh, zeg maar solid edge, het mechanica ontwerpstuk en een stuk elektronica. En je zult met name die interactie zien. Let goed op, want het is een Amerikaans filmpje, dus het gaat heel snel. Maar zo snel kan het in, de, in, in, in het echt ook echt gaan. Solid Edge Electrical Design Software provides electromechanical design as it's meant to be. With best-in-class solutions to a wide range of industries, they enable you to achieve first-pass success in your electromechanical products. The Electrical Database and Parts Management System provide a central location to organize and retrieve electrical parts and information. This library includes a significant number of specialized industrial parts. ANSI ladder schematics adhere to ANSI drawing standards, especially useful when designing machinery. Device names are based on the ladder position and automatically update as parts are moved around the schematic. When adding wires, automatic design rule checks prevent duplication of names. Solid Edge electrical routing directly interfaces between solid edge wiring and harness design, using a feature called Connected Mode, which allows the user to bridge environments and update harness information. The electrical panel here in Solid Edge is partially completed. However, it is being driven by a number of schematics. Once Connected mode is active, a cross-select function allows for the bidirectional highlighting of wires and components. Selecting a component in the Solid Edge 3D model highlights it in the schematic and vice versa. A quick bridge-out from wiring design allows us to import the wires into the Solid Edge model by using the Update Harness command. The Harness Import wizard then identifies the wires that will be imported. This adds the two new wires to the assembly. Selections again cross-highlight between the electrical and mechanical and, environments. Uh, the mechanical engineer can then route the wires in the assembly through cable trays and so on. During the synchronization, all the wire properties were carried over. Any further changes to the properties are also synchronized. For instance, if the color of a wire is changed in the schematic, the update harness command can be run again to update the changes in the 3D model. Of course, the calculated lengths of wires can also be back annotated into wiring design so that simulations remain accurate. The wires can also be represented as their physical size. Reports are just a click away as we can see here with the creation of a design wire list. Many standard reports are available and custom ones can also be created. Looking at a 3D harness design, a completed manufacturing drawing needs to be created before this harness can go into production. Using connected mode, This information can be bridged through into solid edge harness design to generate manufacturing detail. Various options control how the harness is flattened and brought through into the 2D environment, as well as whether names and part numbers are imported. Connectors and bundles are automatically placed and tables are populated with the connection information. The overall bundle lengths are also populated on the drawing along with the positional lengths of grommets and clips, and relevant insulation. If the additional hardware has not already been assigned in the mechanical environment, it can easily be added here. For instance, some insulation can be added to the bottom bundle. A harness wire list is placed on the drawing, but many other reports can also be generated if required. Solid Edge Electrical Design Solutions. Industry proven solutions for the design of electromechanical design enable you to bring products to market faster without sacrificing quality. Mooi, hè. Goed, een, een, een goed voorbeeld van, van een, een, een omgeving waarbij je eigenlijk zegt van goed, ik kan daar een stuk 3D design mee doen binnen. Binnen het mechanica stuk. Ik kan echt kabelbomen of in ieder geval elektrische bedrading. Kan ik netjes routen door mijn systeem. Aan de andere kant kan ik elektrisch gezien 2D tekenen. Ik moet ook een 2D, hè, dat was met name het laatste, een harness design. Moet ik creëren richting manufacturing. Nou, het gaat nogmaals te ver om daar op dit moment op in te gaan. Maar je ziet wel dat die tools allemaal samenwerken. En dat levert één ding op. Hè, je hebt een connected mode. Maar je ziet ook dat alle objecten die je op een gegeven moment selecteert in de ene omgeving, dat die ook gehighlight wordt in de andere omgeving. En daar hoef je als engineer, of engineer departments, engineering team, hoef je daar niets voor te doen. Ja, ik kom ook nog wel uit de tijd, uh, nog, nog niet zo lang geleden, dat dat uh, twee separate omgevingen waren. En dat echt informatie van de ene kant naar de andere kant werd overgegooid. Nou, dat zie je heel duidelijk, dat is ook de kracht van deze omgeving, dat je design data synchroon blijft. Het blijft gesynchroniseerd. Maar goed, uh, we doen het natuurlijk voor een reden. Uh, we, willen, uh, we doen niet integratie omdat het leuk is. Nee, maar hier is er weer het voorbeeld. WashTech is al uh, veel vaker vandaag uh, behandeld. Uh, wat uh, getallen. Wat heeft het dan opgeleverd? 60% faster wiring design. 20% faster wiring assembly. 57% lower testing cost. Nou, voor mij zijn dat uh, goede getallen. Uh, uiteraard, een manager zal altijd vragen van, wat is dat in geld? Dat is natuurlijk de volgende stap, van hoeveel levert het mij echt op? Nou, die getallen staan hier niet, maar de percentages spreken voor mij boekdelen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Vragen misschien. Mag ik nog een vraag stellen? Uh, met name, hè, we, we, we hebben het natuurlijk over een stuk mechanical design. Wie is er verantwoordelijk voor zowel mechanical als electrical design? Zijn er mensen in de zaal? 1, 2, 3. Als jullie hier naar kijken, is dit, ja. iets waar, vier, is dit iets waarbij je zegt van daar zie ik toegevoegde waarde naar de toekomst? Ja, wel, ja. Oh mooi, kijk eens. <laughs> ik drie is een goede Gaan we ervoor zorgen. <laughs> Nee, maar goed, dat is, eh, m, m, met name is dit ook een filosofie om, om, om, wat ik al zei, wat ik in het verleden zag, is dat eh, vaak informatie overgegooid wordt. Het is, het is een kwestie van discipline bij eh, personen. Ja, dat begint toch vaak bij de managementlaag, dat die ook die visie hebben van, ja, we willen heel duidelijk die vakgebieden bij elkaar brengen. Ik, ik weet niet of jullie met multidisciplinaire teams eh, werken. Dat is ook al een stap, hè, dat je ze uh, zeg maar, uh, gedwongen bij elkaar zet. Op dat moment moeten ze samenwerken. Ja, dan is dit alleen maar een perfecte ondersteuning daarvoor. Ga je hier de concurrentie naar E-Plan en zo? E-Plan is, hier... uh, <coughs> e is, een, is een, nou, een concurrent, een collega natuurlijk. Alleen E-Plan zit, zit als uh, zeg maar een, een, een, een, een eiland, uh, als, als een point tool zijn ze ter beschikking. Ja, hiervoor Mentor is ook een, in principe een point tool als je naar kabeling kijkt. Maar doordat de, de Siemens acquisitie daar overheen gegaan is, kun je één ding verwachten van dit soort tools. Ja? Als je gaat integreren, dan betekent dat dat je veel meer kans hebt dat je de tools van één vendor hebt, dan dat je zegt ik heb vendor A, vendor B, vendor C. want dan zul je ten alle tijden op standaard formaten gaan integreren. Het nou, is mijn uh, geloof dat dat naar de toekomst toe niet uh, stand houdt. Dus als je verdergaande integratie wil hebben, dan zullen die tools uh, veel dichter bij elkaar moeten zitten. Ja, en dat krijgt een één vendor, in mijn ogen, makkelijker voor elkaar dan dat je twee vendors hebt. Ik hoop dat dat uh, het antwoord is op je vraag. Nog andere vragen? Goed, dank jullie wel. En uh, wellicht uh, tot, uh, tot ziens.